Hey Joyce! hey Black Jack! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Je bent de baas, Roosje! Oh, Roosje! Goed zo, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Joyce. Oh, Blackjack. Nou, voor vandaag hebben jullie water genoeg. Oh, moet is weer bijgevuld. Hé, hey, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Appeloesers. Oh, Appeloesers. Hé, hey, Joyce. Oh, Blackjack. Altijd bij elkaar!